Ik heb zojuist een bestelling ontvangen. In deze video ga ik de bestelling bewerken. Ik heb hier de informatie van de bestelling, althans van diegene die hem gekocht heeft. Ik kan hier snel zien wat de bestelling inhoudt. Zo zie ik dat hij twee schoenen heeft besteld. En hier zie ik de status. Op het moment dat ik het adres ook wil zien, klik ik hierboven bij scherminstellingen op de optie facturering en bestelling. Ook kan ik de optie acties inschakelen. Ik klik nu op toepassen. Dit maakt het voor me makkelijker en overzichtelijker om de bestellingen te verwerken. Waarom? Ik zie gelijk het adres waar de bestelling naartoe moet. Ik zie het totaalbedrag. En ik heb hier acties. Zo kan ik zeggen dat de bestelling in behandeling is of direct vanuit het overzicht dat de bestelling is afgerond. Dit scheelt me uiteindelijk heel veel tijd als je echt met WooCommerce gaat werken. Voor nu open ik de bestelling. Dat doe ik door op het ordernummer te klikken. Ik zie hier alle details van de bestelling. Zo heeft diegene gekozen voor directe bankoverschrijving. Ik zie hier de datum, ik zie hier de status en dat hij al een account heeft aangemaakt. Ik zie hier de prijs en als ik wil kan ik achteraf gezien nog een kortingsbond toepassen en gedeelte terugbetalen, bijvoorbeeld bij een retourzending en een item toevoegen, mocht ik de bestelling achteraf nog bewerken. Maar, ik zeg er wel meteen bij, dat gaat niet altijd even lekker met de betaalmethode. Terugbetalen wordt ondersteund door Molly. Dus op het moment dat ik terugbetalen klik en ik zeg dat 5 euro terug gaat, dan zou het Molly je het bedrag automatisch terugstoten op de rekening van de klant. Als ik bijvoorbeeld een item toevoeg en de bestelling duurder maak, dan zou Molly niet meteen het geld afschrijven bij diegene. Dat vereist maatwerk. Kortom, wil je nog extra geld van diegene, dan raad ik je echt aan om diegene een nieuwe bestelling te laten plaatsen. Terugbetalen kan natuurlijk altijd. Aan de rechterzijde zie je de notities. Dit zijn de wijzigingen die tot nu toe zijn gemaakt binnen de order. Zo zie ik dat het voorraadniveau al is afgenomen omdat die order is geplaatst. En zie ik dat we nu wachten de bankoverschrijving. Toevallig heb ik die overschrijving net ontvangen. Ik pas daarom de status aan in, in Behandeling. Ik klik hier op Bijwerken. De klant ontvangt nu een mail dat de bestelling wordt verwerkt. We zijn nu dus het pakketje aan het inpakken en wachten totdat de wandschoenen aan ons magazijn zijn geleverd en klaar is voor vertrek. Op het moment dat mijn WooCommerce webshop gebruik maakt van een koppeling met bijvoorbeeld MyParcel of Sandcloud, heb ik hier rechts de optie om een pakketlabel aan te maken. Als je dat hebt, dan ontvang hierover een aparte handleiding van ons. De meeste webwinkels hebben ook de mogelijkheid om een factuur te printen. Ook die optie heb je hier rechts aan de rechterzijkant. Op het moment dat je alle acties hebt vertooid, ga je opnieuw naar Status. En verander je status in: Afgerond. De klant ontvangt op dat moment een track and trace-nummer van de bestelling die je verzonden hebt, een kopie van de factuur en een bevestiging. Opnieuw klik ik op bijwerken. Ik heb dus de status aangepast en zodra ik op bijwerken klik, zou ik al die gegevens naar de klant versturen. Ik zie hier bij de notities de notitie dat de bestelling is afgerond toegevoegd. Dat is dan ook nog gebeurd op. 2 september om 10, voor 10. Om terug te komen naar het overzicht van daarnet, kan ik ook rechtstreeks vanaf dit overzicht de bestelling goedkeuren en voltooien. Als ik alle handelingen heb afgerond hier binnen mijn bedrijf, kan ik vanuit het overzicht hier op het vinkje klikken. Daarmee doe ik hetzelfde als dat ik daarnet deed. De bestelling is nu ook afgerond. En de klant heeft nu opnieuw een mail gekregen dat de bestelling eraan komt. Dit zijn twee manieren om een bestelling te verwerken binnen WooCommerce. Doe je, je voordeel mee.